Fijne collega, ben ik in Palm Springs, we zijn bij onze coach en ik ga een, een interessant uh, verhaal vertellen over hoe jij ook 100.000 euro kunt gaan vragen voor een programma en misschien denk je dat kan niet, maar ik ga je een aantal hele verrassende mindsets geven zodat je echt helemaal overtuigd bent dat kan ik ook. Zullen we eerst even de omgeving laten zien, Monique? Het is echt geweldig. Heel... Het heet Palm Springs. Het zit helemaal vol met uh, palmbomen. Je kunt natuurlijk overal dadels uh, kopen en, en dadel cake en, en dat soort dingen. Het zit in de rits. Helemaal mooi. Helemaal geweldig. En, nou, ik, uh, ik ga het dus hebben over dat jij wellicht ook een 100.000 euro programma kunt Aanbieden. En nu vraag je misschien uh, 3.000 of 5.000 en vraag je af, goh, uh, dat is iets wat, wat voorbij alles gaat wat ik ooit in mijn leven heb gedacht. En, en zo heb ik zelf ook heel lang gedacht. En ik weet nog dat ik in 2010 was ik in Amerika bij Shine Event van Ellie Brown. Zo'n uh, hele gerenommeerde business coach hè, voor vrouwen. En op een gegeven moment kwamen er tien vrouwen op het podium. En, en daar waren hele bekende ondernemers bij. Of, tegenwoordig zijn ze heel erg bekend. Toen stonden ze nog een beetje aan het begin. En er uh, was Kendall Summerhawk, met wie ik later ook weg gaan werken. Uh, Lisa Sasevich, Alexis Neely. Er waren echt tien van dat soort vrouwen. En ze vertelden dus dat ze 100.000 euro hadden gestoken in het programma bij Ellie. En ze hadden dus, ze hadden dus in een jaarprogramma. En daar hadden ze 100.000 euro voor gevraagd. En ik was echt helemaal flabbergasted. Ik dacht, huh, is dat, kan dat? Is wat verschrikkelijk veel. En ik had een enorme bewondering van, God. Die Amerikanen, die durven maar wat. Hè? Ik dacht, nou, dit kan in Nederland kan het niet. Dat is een heel andere markt uh, hier. En zo ben ik eigenlijk jarenlang uh, blijven denken. Ik dacht, nou, dat, dat is eigenlijk hier niet in Nederland niet mogelijk. Maar wat ik wel zag is dat die, die dames die daar op het podium stonden dat het allemaal miljoenen ondernemers zijn geworden. En ik heb zelf gehoord dat Ellie, uh, Alexis Neely zei, door die investering te doen, en vaak moest ze ook nog een lening afsluiten om, om dat voor elkaar te krijgen, had ik nooit die stappen gezet die ik nu heb gezet. En ben ik daardoor die miljoenen ondernemer geworden. Dus kennelijk had het gerendeerd. En, en dus, dus, en, en, nou, ik ben in de loop der jaren ben natuurlijk mijn klanten gaan helpen om veel hogere prijzen te gaan vragen. En, en dat werkte heel goed. Ik weet nog een klant die, die vroeg eerst 2500. Ging toen 8000 vragen. En ze merkte dat ze alleen maar veel meer klanten kreeg. En op een gegeven moment merkte ik dat er een klant was en die vroeg 150.000 euro voor een programma. Dat was in de automobielindustrie. Zij hielp verschillende medewerkers daarin. En zij vroeg 150.000 euro en ze verkocht het. En, en andere klanten die gingen gewoon 50.000 euro vragen, uh, 60.000 euro. En er zijn klanten van mij die zeggen, nou ik vraag nu 20.000, maar ik zie mezelf volgend jaar 100.000 vragen. En dat komt omdat ze bepaalde mindsetveranderingen hebben ondergaan. En daar wil ik je gewoon iets over vertellen. En, want denk eens over na het, wat het voor jou zou kunnen betekenen als jij ook een programma zou hebben van 100.000 euro. Dus ik denk dat je leven echt compleet gaat veranderen. En misschien heb je zoiets, ik vind geld niet belangrijk of ik ben al tevreden met mijn leven. Maar ik denk gewoon om echt vrij te zijn van het systeem en, en je kunnen leven volgens je eigen waarde. Maar ook op, op de plaats waar je het wil. Uh, in het huis waar je wil wonen, daar is gewoon geld voor nodig. En ik wil je gewoon in contact brengen met die overvloed. Want ik geloof dat ondernemers hebben echt de sleutel tot overvloed En het begint ermee dat je jezelf toe mag eigenen dat dat mogelijk is voor je. En, en dat je daar ook naar mag streven. Oké, okay, dus wat zijn nou... Dus als je dit dus niet doet en denk dat je gewoon altijd heel weinig blijft verdienen. En dat je heel hard moet werken. Dus reken maar uit als je 5000 euro vraagt, hoeveel klanten je moet hebben. En, en dat je op een gegeven moment, hè, dan, dan doe je dat 20, 30 jaar, en dat je op een gegeven moment kunt zeggen: Ja, ik heb heel hard gewerkt, maar ik heb weinig overgehouden daarvan. En dat, dat willen we gewoon niet. Dus ik, ik ga jou ideeën geven. Nou, het eerste mindset is: als je 100.000 euro vraagt, ben niet geconcentreerd op, op hoe hoog dat bedrag is, maar ben geconcentreerd op wat het oplevert. En dus daar gaat het om. Je hebt waarde te bieden, vaak veel groter dan je denkt. Vraag maar eens aan klanten wat het oplevert wat je doet. En, en, je, en je gaat gewoon uh, ja, staan voor die waarde die je biedt. En als een klant een miljoen verdient door jou, dan mag je 100.000 euro vragen. En dus dus wees geconcentreerd op, op, op de transformatie die je biedt, wat, wat het mensen helpt op te leveren in plaats van wat het kost. Nou, dat is de eerste mindset die ik je wil meegeven. Eigenlijk gaat het helemaal niet om het bedrag. Het, het gaat om de transformatie. En dus, dat, dat moet centraal staan in jouw denken. Het tweede is, is dat jij uh, gewoon ervoor moet gaan staan. Het gewoon moet gaan doen en dat een klant het dan kan kopen. Ja, ja, zo simpel is het. En, uh, en Omdat jij het doet gaat hij je ook meer respecteren. En hij gaat sneller die waarde terug willen verdienen... Dus je helpt die klant, je daagt hem uit om een veel groter resultaat te halen dan hij eerst gedacht zou hebben. En dat kan je voor een klant betekenen als jij 100.000 euro gaat vragen. De derde mindset is um, dat, je, dat het klant heel veel gaat kosten als je niet 100.000 euro in jou investeert. En dus, dus denk aan, aan die dames die daar op het podium stonden. Stel dat ze die investering bij Ali niet hadden gedaan... En dus, en het is nu zeven jaar geleden en dat, dat had ze dus miljoenen gekut, gekost. Nou, waarschijnlijk hadden ze geprobeerd die waarde op een andere manier te krijgen. Dat had ze heel veel tijd gekost. Nou, ze moesten het bij elkaar gaan scharrelen. En omdat Ellie het aanbood heeft ze uiteindelijk enorme kostenbesparing op hun kunnen realiseren. Ja, zo moet je gewoon denken. En, en, en, dus bied het gewoon aan. En je weet dat je mensen mee helpt. Dat je helpt om kosten te besparen in de loop der jaren. Nou, de vierde mindset is, is dat je, uh, je je richt op de mensen voor wie die waarde het grootste is. En, en, en het zijn eigenlijk de mensen zijn al 90% op weg naar het doel waar je ze bij kunt helpen. De, de transformatie die jij voor ze kunt bereiken. Ze hebben alleen nog dat nodig wat jij te bieden hebt in jouw 100.000 euro programma en ze kunnen dus heel snel dat terug gaan verdienen. En ik denk dat een groot probleem voor coaches, trainers, adviseurs is dat we ons richten op klanten die ons niet kunnen veroorloven, die de waarde van ons niet zien, niet kunnen waarderen en, en er geen geld voor over hebben. en daar, Omdat we ons omgeven met die mensen, denken we dat onze diensten niet zoveel waard zijn. We verlagen de prijs. Maar je zitten eigenlijk met mensen die die waarde niet, niet meteen kunnen verzilveren. En als jij je gaat richten op die klanten die echt high-end zijn. En die echt op jouw niveau. Dan ga je gewoon heel snel, ga je een heel hoge prijs kunnen vragen. Um, ik denk ook dat een hele belangrijke mindset is, is. Dat je reduceert dat er niet veel tijd nodig is uh, om aan een klant te besteden. Als je een 100.000 programma aanbiedt. Het is niet zo dat je heel hard moet werken als jij 100.000 euro gaat vragen. Ik denk dat het voor heel veel mensen een belemmering is om, om dat te gaan vragen. Dan denk ik, nou, ik krijg het heel erg druk of ik kan het niet aan. Het is heel erg veel, veel werk, ook heel veel verantwoordelijkheid. Maar ik denk um, dat er helemaal niet zoveel tijd nodig is om een klant een grote transformatie te laten bezorgen. Eigenlijk is wat veel belangrijker is niet tijd, maar ideeën, mindset concepten. Daar help je een klant het allermeeste mee. En gewoon het feit dat jij 100.000 euro vraagt, is voor de klant waarschijnlijk al de grootste transformatie die kan maken als je die investering daarin gaat doen. Dus, het kost geen tijd, transformatie kost geen tijd. Dan zeg ik, mijn punt is geen, je hoeft niet hard te werken. Ik, je kunt het een hele korte tijd Kun je al die enorme waarde leveren? Nou, en de zevende mindset is dat je moet, gewoon moet leren hoe dit werkt. En, en, en er zijn vaardigheden voor nodig. Hè. Dus om het slim aan te bieden, om de klant meteen in een om duidelijk te maken dat het 100.000 euro waard is wat je biedt. En je leert de vaardigheden in het gesprek om het te verkopen. Ik denk ook dat het. ...heel erg slim is om je te omgeven met mensen die dit ook doen. Ja, het community is erg belangrijk hierbij. En ik zie gewoon, ik zit nu in de mastermind met mijn coach. Daar zitten vrouwen, echt topvrouwen, maar ze zijn helemaal flabbergasted... ...over wat ze eigenlijk ook bij ons zien en, en wat ze zien bij de anderen. En ze denken, wauw, ja, als ik deze vrouwen niet had ontmoet, dan had ik het nooit gedaan. Ik, ik, ik heb gewoon voorbeelden nodig, rolmodellen voor vrouwen, mannen... ...voor wie het heel normaal is om dit te doen. Die 100.000 euro vragen, alsof ze om het zout vragen. Als je het andere ziet doen, denk je, hé, hey, ik kan het ook. Als je die mensen niet ontmoet, gewoon omdat je zelf niet hebt geïnvesteerd daarin... ...dan zal het ook niet gebeuren. Dus omgeef je met mensen die het ook doen. Ik denk, als je deze stappen gaat zetten, deze mindset aanneemt... ...de vaardigheden leert, dat je overvloed krijgt in je leven... En er is niets liever waar ik mensen mee wil helpen overvloed. Door overvloed ben je autonoom. Ben je vrij. Kun je je leven vormgeven zoals jij het wil. En kun je leven volgens je waarden. Als je hierin geïnteresseerd bent. En dan ben je heel erg welkom. Neem contact met me op. Stuur me een berichtje. Even kunnen kijken of we, of we iets ermee kunnen doen. Nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd of je vragen hebt. Je kunt altijd reageren. Of het je helpt. En wat wil je nog zeggen Monique? Ze kunnen een persoonlijk bericht naar je sturen. Ja, kunnen, jullie kunnen een persoonlijk bericht naar me sturen als jullie meer willen weten. Heel erg bedankt voor je aandacht. Ik hoop dat het inspirerend was. En uh, graag tot ziens.